Welkom op mijn YouTube-kanaal Het Stemgeluid van Twente. Ik wil heel graag in contact komen met bijzondere, eh, onbekende en bekende Twentenaren die een leuk verhaal hebben. Ik interview je dan graag en het komt op mijn YouTube-kanaal. En eh, ik hoop iets van je te horen. Het lijkt me hartstikke leuk.